Dan maak ik gefeliciteerd met je bronzen medaille op de 1500 meter per jeugd olympische spelen. Ja, super bedankt. Het voelt echt super goed. Echt een heel goed gevoel. Had je vooraf verwacht of had je daarop ingezet op het podium? Nee, echt totaal niet. Ik uh, wou van tevoren gewoon zo'n goed mogelijke race rijden. En uh, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb echt een super race gereden. Ik was super tevreden toen ik, de, toen ik over de finish kwam. En ik dacht, nou, ik heb hier alles eruit gehaald wat erin zat. Maar ik had nooit gedacht dat ik hier podium zou rijden. Dus dat is echt, het voelt super goed. En je zat vrij vroeg in het schema, um, ja, toen je je tijd zag, had je toen wel het idee van, uh, hier zit misschien een podiumplek in? Ja, ik had wel het idee dat het echt wel een goede tijd was, dus ik had misschien top 5 of zo, of 5 of zo, iets in die geest had ik wel uh, gedacht. Maar podiumplek, dat was toch wel, uh, ja, De laatste, laatste paar ritten toen kwam werd het wel steeds spannender, toen dacht ik, oh misschien zit er wel echt een podiumplek in. En ja, als het dan zo echt, echt uitkomt, dan is het echt heel vet. Ja. Uh, even terug naar je race, hoe, hoe heb je die opgebouwd? Um, ja, toch wel, ik, de eerste 30 meter ging ik wel uh, gewoon zo hard mogelijk van start eigenlijk. En, uh, ik wist dat het zware omstandigheden waren, dat hoorde ik ook van de meiden. Dus ik heb uh, van Jetske ook doorgekregen dat, ja, dat ik niet echt te gek de eerste ronde in moet gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon, uh, de eerste ronde wel een klein beetje teruggehouden. Dat ik de laatste ronde nog uh, door kon rijden. En dat ging uh, de tweede ronde super goed en de derde ronde was overleven. En dat ging ook nog, uh, die kon ik ook nog goed doorrijden. voel stond je net op het podium? ja super goed gevoel dit voelde, oh, de Olympische Spelen uh, bronzen plakken, aan dat is toch wel uh, had ik van tevoren niet uh, niet gedroomd nee. mogen je medaille even zien in het beeld ja. even op uh, Mooi. Uh, ja no, je toernooi is nog niet eens af, afgelopen voor jou maar wel al geslaagd denk ik uh, kun je nu vrij uit de rest van het toernooien ja, zeker. Er komen nu nogal een paar leuke onderdelen aan. Uh, dat is toch wat minder spannend, omdat je met meerdere mensen rijdt. En, uh, ja, toch, en vooral uh, voor de leuk ook. Dus ja, maar mijn toernooi kan het zeker niet meer kapot. Dankjewel.